Hallo allemaal, uh, welkom bij de nieuwsbrief van maart 2018. Mijn naam is Anne Rietveld en ik ben secretaris van Doofschap. En vandaag is het mijn beurt om iets te vertellen over mijn werkzaamheden. Voornamelijk houd ik mij bezig met het voorbereiden van bestuursvergaderingen en het opstellen van de verslagen hiervan uh, en het bijhouden van de acties. Uh, op dit moment zijn wij druk bezig met het voorbereiden van de ALV. De Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op 9 juni aanstaande in de Color Kitchen in Utrecht en dus niet op 2 juni. Uh, samen met de voorzitter Iris zijn wij nu een programma voor die dag aan het bedenken. Voor nu belooft het een erg interessante dag te worden met een heel leuk thema, dus kom allen. Uh, ter voorbereiding van de AV en ter afsluiting van het jaar 2017 uh, stellen wij als vereniging over tijd een jaarverslag op. Vanuit mijn rol als secretaris coörd coördineer ik dit en samen met onze penningmeester Elim uh, stelt de jaarring van 2017 op en vervolgens bundelen we dat tot een uh, jaarverslag. Daarnaast ben ik de afgelopen twee maanden <coughs> erg druk geweest met het rechtshulplokket. Uh, ook het rechtshulplokket valt onder mijn portefeuille. Op dit moment merkt het bestuur dat het rechtshulplokket toch moeilijk vindbaar blijkt te zijn. Uh, de advocaten van het Rechtshulplokket heeft het bestuur laten weten dat er weinig hulpvragen binnenkomen. En dit is natuurlijk erg jammer. Uh, samen met Brenda Gielink, moeder van een zeer slechthorende dochter uh, en studeert daarnaast sport aan hbo-rechten, proberen we het Rechtshulplokket uh, beter te promoten onder leden en niet-leden. Daarom zouden wij graag in contact komen met mensen die het leuk vinden om te vloggen. Uh, loop je ergens tegenaan of ben je in het verleden wel eens tegen bepaalde dingen aangelopen en wil je wel eens weten hoe we dat juridisch het beste kunnen oplossen? En vind je het ook leuk om hierover te vloggen? Ben je vlot, kort en krachtig? Uh, Meld je dan bij mij via secretaris.dovenschap.nl Met de vlogs hopen we iets meer interactie te creëren tussen de mensen met vragen en de advocaten van het rechtshulploket. Heb je hierover vragen? Dan kun je mij natuurlijk altijd mailen. Verder ben ik in het kader van het rechtshulppakket ook bezig om de rechtsbijstandsverzekeraars te benaderen voor een collectiviteitskorting voor jullie als leden. Tot zover mijn update.